boek Wat ik tot nu toe heb gelezen is uh, de honderdjarige man die uit het raam uh, sprong en verdween. Ik heb het samen met uh, mijn partner in de auto aan elkaar voorgelezen en uh, maakte de RIT een heel stuk leuker. En tegelijkertijd vond ik de sidetracks die ze hadden gedaan uh, voor een beetje geschiedenis in verwerken en uh, een beetje de gedachtegang ook van wat zou een honderdjarige nog wensen. Ik vond het geweldig dat hij zijn dromen zeg maar, probeerde na te streven en tegelijkertijd ook erachter kwam van... ...ja weet je, wat ik allemaal heb gedaan is niet altijd even roze of even goed. Maar het lijntje is erg klein. Ja yes, schutje! Zij heeft dus ook meegeluisterd als ze achterin zat. Ja, het is erg uh, inspirerend en, en uh, mooi. Een beetje fantasie, een beetje werkelijkheid. Een beetje uh, ja, wat een oudere persoon zou kunnen denken. En, ik heb me laten vertellen dat ze het ook hebben gefilmd, jammer genoeg heb ik tien nog niet gezien. Dus ben ik ook wel benieuwd naar wat ze daarvan hebben gemaakt. En voor de rest, uh, ja, de rit gaat een heel stuk sneller als je aan het voorlezen bent in de auto. Dus dat uh, vind ik een mooi uh, iets. Ja. Ja.